Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5LSPD voor morgen. En vandaag ga ik op pad met het MMT met de Lifeliner achter mij en de, um, ja, de auto, de Touareg. Touareg. Um, deze is gemaakt door Wandermods, uh, shout -out name En de Lifeliner is gemaakt door TopMods met daarbij um, uh, de skin van ja. Die heeft toen die skin hier overheen geplaatst. Het is een hele moeilijke skin, dus de skin klopt misschien niet helemaal. Um, dus uh, vergeef uh, alles en iedereen uh, daarvoor. Uh, maar hij ziet eruit als een lifeline en we herkennen hem als een lifeline. Dus daar gaat het toch om. Uh, deze is ook wel, ik weet niet of er al interieurtje in zit. zit te zien? Ja, ja, er is een interieur en zeker, maar of er al een hulpdienst interieur in zit. Moeten we eens even spieken. Uh, hij is sowieso een dik interieur, dat wel. Nu heb je dat scherm daar in het midden, ik zal er even naar wijzen. Dat. Uh, daar is sowieso het MDT. Dus uh, eigenlijk alles waar de informatie en de route en zo in wordt gezet door meldkamer was erin verwerkt. Uh, dus dan, uh, ja, dat, dat, dat blijft daar. Uh, ja, en wat de fuck heb je aan, zullen jullie je afvragen. Maar dat, um, dat is een combinatie van een ambubroek en een MMT-trui. Uh, en dat is niet zomaar uh, door mij... Uh, dat is niet zonder reden aangedaan door mij is dus namelijk omdat we een uh, nee, uh, omdat er een nieuwe uniform van mt zijn Dan hebben ze gewoon de amu broek aan met daarboven nog iets oranjes en dat oranjes dat is niet zoals deze dat is dan ook weer nieuw maar dat vind ik zo lelijk uitzien dus ik dacht ik pak gewoon een andere broek met de ja de trui dus dat je toch wel ziet dat ik MMT ben maar een, ja toch weer het nieuwe uniform uh, een beetje heb uh, ja, we, we zijn dus MMT-mobiel, medisch team, trauma helikopter, Lifeliner 2, uh, je hebt er honderden benamingen voor. En wat, ja, wat gaan we vandaag aan het doen We gaan natuurlijk naar meldingen de, waar ik nodig ben. Uh, waar de, de trauma helikopter nodig is, waar de dokter nodig is, want er zit natuurlijk een dokter op. Uh, in het echt zit er een piloot, een verpleegkundige en een arts op. Um, vervolgens, als, de, uh, als ze niet met de helikopter gaan, ja, dan blijft de piloot weg en dan hebben ze een chauffeur. Nu... ...zit jij natuurlijk al achter je computertje je toetsenbord voor je te pakken... ...en keihard op dat toetsenbord te rammen... ...want je hebt er weer commentaar van... ...nee, want de verpleegkundige rijdt... ...dat is niet in elke regio. Er is ook een specifieke MMT chauffeur... ...die dus niet vliegt... ...die dus ook niet meegaat met die helikopter... ...die alleen rijdt als ze met de auto gaan. Is niet in elke regio, dat weet ik zelf ook... ...maar voordat jullie weer komen van... ...ja, dit, dat, zo en dat klopt niet wat je zegt... Het is niet misschien in jouw regio. Uh, ik weet ik echt niet in welke regio het wel is en in welke regio niet. Wat ik wel weet is, hij is er zeker. Want ik ken er eentje toevallig. Um, die is gewoon ambulancechauffeur en daarbij nog MMT uh, chauffeur. Hou nog iets melden. Ja, dus we gaan de meldingen af waar het nodig is. Dat kan uh, reanimatie zijn, dat kan een ernstig auto-ongeval zijn, dat kan een uh, ja, amputatie zijn van een arm of een been. Uh, dat kan kunnen schotwonden, steekwonden. Uh, kinderen die zwaar zijn gevallen, val van hoogte noem maar op het uh, best druk dus eigenlijk, ik ga zo meteen ook naar de burgers toe uh, of in ieder geval een berichtje sturen en zeggen hey boys ik ben vanavond mobiel met de steam, maak er gebruik van, maak je meldingen iets ernstiger zo krijgen jullie hopelijk een hele leuke video en zo heb ik ook nog wat te doen dus uh, nee dat is een beetje de gang van zaken en het kan zomaar zijn dat um, de server het niet gaat doen dat wil ik niet zeggen maar ik zie oh no en het begint geloof ik alweer. We hebben namelijk een nieuwe server. Je ziet het chat een beetje anders zijn. En um, het, het, het, is. Ja, we hebben sinds gisteren een nieuwe server. En ja, nou god. Het begint we weer Citybug. We gaan dus kijken of deze video vandaag kan worden hervat of dat we dit gaan doen over verschillende dagen. Intro is in ieder geval opgenomen. Wat ik origineel wilde zeggen, er is een um, primaire inzet van MMT en een secundaire inzet MMT. Uh, primair is dat je direct, ja ik krijg ook zitten geloof ik, ja dat je direct met de intake van de meldkamer wordt meegestuurd. Dus bijvoorbeeld er wordt gezegd, uh, nou er wordt gebeld, ja goeiedag, wat is er aan de hand? Uh, dat is dan de meldkamer. Ja, mijn man is gevallen van 10 meter hoogte van het dak en hij ligt in nu niet in spreekbaar. Oké, okay, twee ambu's, MMT, over de G, hoppa die kant op. Uh, dat is primaire inzet. kan ook zijn ja goeiedag mijn man is gevallen oké okay, oké okay, ja nou goed ik stuur vast een ambulance ambulance A1 die kan op oké okay, ambulance komt te plaatsen ja waar is Gerard van gevallen ja van dat dak oh wacht dat is wel 10 meter hoog ja dat klopt en dan is het oké okay. meldkamer ik wil MMT erbij secundaire inzet primaire inzet wordt denk ik heel vaak gecanceld of heel vaak die kan heel vaak worden gecanceld omdat het systeem van de meldkamer pro QA of uh, nog eentje. En, en twee of... Nou, ik weet niet precies. Uh, die geven eigenlijk een, een ritvoorstel. Dus er wordt gezegd, hey, jij... Uh, of uh, er komt een melding binnen. Uh, er worden codes ingevoerd door de meldkamer. En daar komt meteen bij te staan. Je moet twee keer ambu en MMT uh, koppelen. Um, dat, dat kan voor zoveel verschillende dingen zijn. Amputatie, ja. Voor hetzelfde geld is iemand niet duidelijk aan de telefoon. Volledig in paniek. Amputatie, oké. Okay, paniek. de aankomen ja, deze heeft zijn vingertopje eraf. Oké. Okay. Ambulance is vaak eerder dan MMT. MMT wordt afgeken, of afgeblazen. Of um, primair mee naar een autoongeval. Dat is een veel betere uh, voorstel. Autoongeval, twee auto's tegen elkaar, zwaar gewond. denken mensen, ze komen er niet bij, auto half in het water. Oké, okay, MMT te plaatsen, ja, zijn ze inmiddels al uitgestapt of zijn ze goed en spreekbaar, hebben ze stabiele vitale waardes, niks aan het handje om hem maar zo te zeggen. Om het maar zo te zeggen. Dus uh, ja, we gaan het vandaag ook zeker meemaken of we nodig zijn en als we nodig zijn waar we kunnen landen en, uh, en zo maar door. In ieder geval voor nu uh, ga ik de intro, want die is al lang genoeg geweest, ik uh, ben al helemaal kort van aan om van het praten. Uh, gaan we de intro uh, afkappen. We gaan uh, jullie zien uh, bij of een nieuwe, nieuw, ja ik wil niet zeggen nieuwe video, in ieder geval nieuwe dag. Of een nieuwe, uh, um, een melding, een melding gewoon. Dus uh, ja, uh, stay tuned en tot zo. Sowieso tot zo. Of dat nou morgen is voor mij dan. Of vanmiddag of uh, vanavond. Dat zien we Doei. Kan je dan. Ik ga een melding van een reanimatie van een koter. Een kindje. Um, rukken groot uit met de ambulance. Um, crew zeg maar. En even kijken waar het precies is. 388. Dat is hier zo betreft op een terrein daar kan ik best goed landen in de omgeving dat betekent ook dat wij gaan vliegen ik heb geloof ik een aanvraag gedaan ik weet het zelf al niet meer ah, moeten we even unlocken natuurlijk we zijn alleen hè dus uh, ik kan niet uh, ik kan ik heb geen collega die mij kan uh, assisteren bij uh, het checken van het opstijgen of dadelijk het vliegen, etc. Dat doen we allemaal alleen. Dat heb ik laatst alles uitgelegd. Um, <coughs> we, hebben, we hebben niet een hele grote opkomst vaak. Dus daardoor kun je misschien soms zeggen je reist samen op een ambu of vlieg samen op MT. Maar over het algemeen niet. We gaan nogmaals een spraak aanvragen doen. Want ik geloof dat ik het toch niet dat gedaan. Bij deze doe ik. Hem. We gaan opstijgen. We gaan richting locatie. We hopen dat het er allemaal mee valt. Het lijkt een verstikking te zijn. Um, er staat hard aanval kind uh, stikt in kougenbal. Dus je hebt eigenlijk volgens de ABCDE... 9.04. 9.04 gaat airborne en uh, richting incident 388 over. Ja, live 2 like like, aanvliegend, Van elkaar je wel. En het... ik, weet nee. ik weet eigenlijk helemaal niet of het woord airborne een goed woord is. Ik heb het wel eens gehoord, dus klonk cool. Um, nee, nou ja, als je gaat kijken natuurlijk naar de, naar de ABCDE... Um, airway, breathing, circulation, disability, exposure uh, allemaal dure woorden, maar waar het op neerkomt uh, protocolair moet je als eerste behandelen bij de ambulance, wat als eerste zou doden uh, je gaat natuurlijk niet eerst die die, uh, die hoofdwond behandelen of een schaafwond op het hoofd, beter gezegd je gaat dan natuurlijk allereerst de luchtweg bekijken is de luchtweg niet vrij, uh, wat in dit geval het geval is want daar zit een kaugenbal in nou, dan gaat de ademhaling ook niet aanwezig zijn. Want je kunt niet ademen als je iets in je lucht weg hebt. Als je niet kunt ademen, dan stop je hartslag ermee. Stop je hartslag ermee, zit je dus in de C, ga je naar de D, heb je geen bewustzijn meer. Dus zo kun je dus wel beginnen bij de E en dan naar de A gaan. Maar dan is het dus eigenlijk, is hij bij bewustzijn? Nee. Hoe komt dat? Nou, dan gaan we naar de hartslag kijken. Is hij er? Nee. Hoe komt dat? Heb je adem aan? Nee. Nou, hoe komt dat in de A? Oh, dat is in de kalgenbal. Kun je beter beginnen? Kouwgembal. Oh, oké, gaat hij daardoor ademen als we die weg hebben gehaald, et cetera, et cetera. Dus voor nu gaan we aanvliegend, we gaan het ter plaatse even bekijken. En verstikking is sowieso een MMT-indicatie, meen ik, als het om een kind gaat helemaal. Ik zie geen politie ter plaatse trouwens, dus ik ga even contact opnemen met de G, g Lightline 2. Geef het richt, 2. Ja, goede avond. Wij zijn aanvliegend. Uh, ik zie geen politie gekoppeld. Ik weet niet of die uh, wel ter plaatse zijn en of u al een mooi plekje voor mij heeft gevonden om te landen over. Ja, positief. Er is één politie-eenheid te plaatsen. U kunt, uh, mits er een tweede politie-eenheid komt, kunt u hem achter de afzetting neerzetten over. De tot van de TS. Ja, dat is ontvangen. Ik ga een plekje zoeken. Als ik een betere vind, dan, uh, dan hoort u het van mij over. Dat is Wij wachten u af. Microform. Ook in deze video zeg ik het weer: microfoon activated, microfoon muted. Ik laat het gewoon aanstaan, want um, dan weet ik tenminste of een microfoon aanstaat, Ja of nee. En ook hetzelfde als user is moved uh, was moved to your channel of zoiets wat ik zei. En you will moved and you will join your channel, noem maar op het zijn allemaal dingen, dan weet ik in ieder geval totdat er dus iemand in mijn kanaal zit Ah, oh, het is daar op straat ik zie twee politie-eenheden. ik denk dat de hele straat inmiddels wordt afgezet 5x2 gaat de landing inzetten is het uh, veilig om op straat te landen over de TS moet iets naar voren ik ben maar gewoon op het pas over ik uh, ben op dit moment dat met de wat met politie ja, dat is ontvangen en we gaan hem daar neerzetten over even kijken ik zie de hele brandwout niet meer namelijk Over de gele uh, en 2. Michael zeg maar. De -de. Op dit moment uh, is de politie bezig met een afzetting te maken. Dan kunt u de landing goed en veilig inzetten over. Ja, ik zie al een plekje achter de TS tussen twee palen. Um, als de politie niet rare dingen gaat doen, dan kan ik hem daar neerzetten over. Michael, We hebben een burger die hier uh, onderdoor rijdt. Michael, nou, ik spot. Uh, 141 voor OVG. Geef richting. Ja, we hebben een ECG gedaan. Hij heeft een cynische knoopstoring. Oké, okay, dat is begrepen. Eerste milligram adrenaline zit er al in. Dat was al gedaan. Uh, we hebben nu een ritme van 12. Uh. Oké, okay, positief. laten. Ja, we snel kijken. Wat kan ik voor je mee Op dit moment niks, dank je. Okay. Um, kijk eventjes naar... Is dat Ritme nu steeds steeds uh, Of? Uh... Hallo. Hallo. cynisch uh, knoop Ritme. Ah. Uh, Siniest ah, uh, knoop 1 milligram adrenaline, toen ik nog was systoleer Nu ritme van 12. 12 is nog steeds niet een ritme waar we iets mee kunnen. Dus gaan we daar maar even door. Dat is goed. Hebben we een reden van de reanimatie? Ja, gestikt waarschijnlijk. Oké. Hoe is de airway nu? Nee, bedoelt hij ook. Oké. Verlevingsverkij. Positief. Oké. En goed, Negatief. Longen waren goed. Oké. Dus we maar als jij wilt het intuberen kan het. Nee, het ja. doen niet, maar we moeten wel Ik even op, iemand e gaan overnemen. E um, we moeten ons dus natuurlijk afvragen als die uh, Kagemal weer terug is of het dan effect gaat hebben, of weg is beter gezegd, of dan weer... Uh, Kagemal is eruit. Ja, die is eruit ja, dan en dan, dan moet het dus nu wel de weer de uh, effect gaan krijgen, het harde en zo. Het 1 milligram adrenaline toegediend. Ja. positief. Oh, Voor de rest geen reden waarvan we denken een andere reanimatie setting. puur de Kagemal. Negatief. Oké, okay, wat saturatie? Uh, die was uh, verlaagd. Uh, wat was het? 88 of zoiets? <coughs> en nu? Dus zit de uh, ballon zat er al op. Die hebben we opgezet. Oké. Okay. Kun okay, nog eens één ECG voor mij met draaien ze meteen? Ja. En even uitprinten beoordelingen. Damien, ben geweest al geweest? Heb jij al moeten reanimeren? Eh, uh, Het kan. Ja, nou, simpel ja of nee, anders neem ik Michiel zo over. Uit je over. Ah, neem jij het anders maar even over. Ja, thanks. Prima. Michiel, geef maar aan als het vermoeid raakt. Was ja. Wat zijn gewicht? Ongeveer? Schatten, uh, 30 kilo? 30 kilo. Uh, zoiets. Dan mag je 0,3 milligram optrekken. Adrenaline. Ja. dan dien je die over een uh, half minuutje toe. Ja. Ik zal trouwens even IV drukken. Heb je de eerste dan toegediend? Ja, niet direct. Wat? We hebben 1 milligram adrenaline toegediend toch? ja positief, zonder ja, een fus. ja met je fus, maar ah. die heb ik die heb ik non geprikt. Ah, gebrikt. Like so. Nu een hartslag van 25 zag ik, een tensie van 60, 30, saturatie 93. Ik De, bra uh, de agent heel even stoppen. Ik ga de live de beoordelen wat hij zegt. Oké, okay, we hebben Rosk. Ik mag het even zo laten, kijken of hij vanzelf zo blijft. Lijkt stabiel, ik zeg op de branca in richting Erasmus. Ja, dat is goed. Ik Tot. ga bellen voor je. Top, ben je mee? Ik ga mee ja. Top. Weet je rijden? waar heb je elkaar uitgehaald? Bij de 32. Na 32 hoor. Oké. Okay. Um, ja, ik zou voor dat we gewoon uh, schept onder. Ja, til hem even zo op je. Ja, hij is 30 kilo hè. Ja, nou, dat komt wil ik achter je de aanrijd. Oké, okay, uh, op 3 1, 2, 3. En leggen we voorzichtig op de bankaar. Die grote explosie. Goed, arts. Moet nog een uh, vooruitkondiging worden gedaan? Oh, ik was aan het bellen, joh. Sorry. Oh, sorry. Neem sorry. je taken nog over. Ik wil ik uh, achter je de aanrijd. Nee, joh. Is goed. Um, ja. Erasmus met de 32, Lifeline 2 mij meegeef jij door MK? Ja, positief. Out ging mij toch. Acht stap fictief ja. in. Ziet jou weer bij uh, de hele uh, pet van de Erasmus. Hier is het Erasmus. Ja Ja, dat is natuurlijk een nadeel als je met z'n tweeën bent dan zou je kunnen zeggen van uh, de ene die gaat um, um, de ene stapt daadwerkelijk, dus de arts in de ambu en de. Uh, andere die we gaan met de die arts ophalen. Nu zit hij toch fictief in het in de helikopter, in de ambu. Dus vlieg ik toch even die kant op. Ik heb een helmpje vergeten. Excuses daarvoor mensen. Vergeef mij, ik ben ook maar een mens. Links is vrij, rechts is vrij, voor ons staat misschien een beetje. Dicht 41, op 60. mij, maar dat is ook mijn eigen schuld. Wordt vrolijk naar mij gezwaaid. Ja, ik had de uh, 32 is op dit moment met uh, het slachtoffer naar het Erasmus toe. De actie van de van 2 gaat daarmee. Ja, vanaf mijn arts mee in het 32 onderweg Erasmus, dankjewel. 41 gaat. 0331. AC, 0331, 31 slachtoffer gaat mee uh, met hartslag. Erasmus, wij gaan hier nog even de plaats afronden en dan gaan wij uh, terug de naartoe. Ja, voor dan je wel, trainen dat gaat. User left your channel. Nou, we is dus al hier beneden. Verstopt weliswaar. Je ziet hem daar. 132 mk. Je ziet het nou? aankomst in erasmus medisch centrum zijn natuurlijk de lifeliner 2 als jullie dat nog niet hadden meegekregen uh, is dat ook de pH doc nee, nee. die heeft trouwens ook geen uh, dikke striping erop maar ik vond die striping we, we vinden die striping wel vet hij klopt niet helemaal hoe komt het nou omdat het echt een pain in de ass is om te skinnen. Um, dus je kunt hem niet volledig skinnen hoe die echt is maar dat heb ik geloof ik wel gezegd toen heb ik ook gezegd van er komt een, uh, een andere versie aan. Misschien dat ik daar ook al. Of, ja, misschien heb ik dat niet meer gezegd. Nogmaals, het was in mei. Dus ik weet het echt niet meer. Um, uh, in ieder geval. Er komt dus. Er zou dus een versie komen, ik heb hem ook al, maar hij mag niet in de server, omdat ze helemaal niks in de server met toelaten qua voertuigen. Ja, dat betekent dat we met deze moeten doen. Maar goed, jullie snappen denk ik allemaal wel dat het uitziet als een lifeliner en tot hij die ook dien als een lifeliner. Want hij heeft natuurlijk wel ook gewoon alle spullen die daarin horen. We gaan nu maar even voor de goede orde een spraak en vraag doen. Ja, dat je we ziet ook weer vrij, Ja, iedereen vrij, vandaar ook de uh, sprake en vraag van de Lifeline 2 even. Ja, lifeline, bedankt, Lifeline 2, bedankt. Wat wil ik zeggen? Ik weet niet meer, wat was ik aan het zeggen? Ja, achter ziet er natuurlijk wel ouders en Lifeline. Dus uh, we gaan retour naar de post en waar we vandaan kwamen eigenlijk, uh, onze standplaats. We gaan kijken wat, ons, uh, wat we nog mee gaan maken. Dat is zojuist echt bijna een aanvlieging met de Zulu. Je verwacht natuurlijk niet dat hier en laat staan op dezelfde hoogte een helikopter vliegt. En ik vlieg recht op iets af en ik denk, hmm, wat is dat? En ik zie een Zulu en ik denk, oh shit. En ik moet echt zo, joef, en de rechts zo voorbij en ik dacht, oh my god. Maar het ging goed. We gaan nu over de legerbasis. Daar hebben wij gewoon toestemming voor. Nou ja, dus even de makkelijkste route. Het mag uh, officieel niet... Um, of ja, aan de andere kant. Als je hier zo recht overheen vliegt, dan zal je niet echt last hebben van vliegtuigen die op deze hoogte al opstijgen of landen. Tenzij je een door is, dus dan moet je echt pech hebben. Maar goed. Um, ja, waarvoor ik de opname start, we hebben geen melding, maar we hebben wel uh, Michael. Die was net over de G. Die gaat met mij mee uh, verder de dienst uh, draaien. Michael die moet officieel nog worden ingewerkt op het MMT. Um, maar voor nu gaat hij gewoon met mij mee. Meekijken vooral dan. En wat ik zeg, dan kan ik de mensen achter een almu mee. En dan kan hij terugvliegen en mij weer oppikken. Dus zo gaan we het aanpakken. En eventueel ook rijden als we zeggen van we pakken het voertuig. Want die hebben natuurlijk ook nog de rec van Officieel is dat ook Groningen. MMT Groningen. Net zoals eigenlijk deze met de dikke striping. Ook alleen in Groningen vliegt. Maar goed. We zijn natuurlijk Rotterdam, maar het, is, uh, het ziet er allemaal wat vetter uit. Dus we hebben wat fictieve, fictieve voertuigen gebruikt. Even kijken, dat is um, redelijk uh, in de buurt. We zijn trouwens weer gestart met de opnames. Uh, Michael is bij mij nu. Hoi Michael. Wij hebben een melding van een explosie op postcode 920. We gaan samen eens even die route bekijken. En als ik de route zo inschat, want we gaan ergens de snelweg af. Dat is wel echt een zandweg. Um, en dan komen we hier uit. En we kunnen ook zeggen we pakken de snel, maar gaan we gaan hier weer de harde weg. Zullen we het pakken. Maar dan, ja, is goed, hoor. maar dan moeten we even kijken, dan gaan we niet via die zandweg, want daar slip je hem echt gewoon uh, de weg af. Dan zou ik zeggen, rij eerst naar postcode 1001 en dan pak je de route 68 zo naar het incident. Snap je wat ik bedoel? Ja, is goed. Oké, okay, Michael rijdt, ik doe de spraak aan vraag. Wat betreft een explosie bij het opgraven, dat zou amputatie zijn van een been. Hier staat iets waar ik niet langskom, ik dacht er dan. Heel raar een wat ik erop heb. Pas ik straks even aan uh, voor jullie. Michael hoort het niet, maar uh, ik wel. En jullie kijkers ook. Nou, we hebben natuurlijk... eh.. Uh, je hier? Ja, goede avond, nacht. Wij zijn uh, A1 aanrijdend richting uh, 920 voor een explosief uh, mogelijke amputatie b Ja, correct. U prima aangevraagd, u aanrijdend, verdammen dankjewel. 9-0 uur uit. Moet je nog even doorrijden? Ja, zometeen bij 101 uh, ja. af. Of linksaf. Ja, linksaf. Nou, rechts gaan we ook, maar dan rijden we de zee. Nou, nu ga je natuurlijk ook weer hè, volgens die A, B, C, D, E uh, werken. Maar wat daar nog bij komt kijken, en dat heb ik jullie uh, toen straks uh, even bewust niet genoemd. Maar wat er eigenlijk nog bij komt kijken is C, C, A, B, C, D, E. Ja, we zijn het rijden. we rijden dankzij een andere ongeval wat je daarbij ziet is de eerste C ik noem dat eigenlijk cruciale uh, verwondingen en dat wil dus zeggen uh, van van begin tot eind en wederom als eerste behandelen wat als eerste zou doden dus cruciale bloedingen slagadelijke bloedingen, ga er maar vanuit dat als een been eraf ligt, dat er slagaders zijn afgesneden, afgerukt Ja, dat bloed, dus dat wil je stoppen als je, je kunt dan wel bij de Luchtweg beginnen, maar dat is op dat moment jouw grootste probleem. Dus wat we dadelijk gaan doen is meerdere medicijnen toelaten to dienen, uh, vocht aanhangen, misschien zelfs bloedtransfusie, dat heeft het MMT namelijk bij. Maar dat uh, daar ga ik jullie in meenemen uh, en hopelijk ook uh, weer wat in kunnen bijleren. Nogmaals, ik ben zelf ook een dokter, dus ik zal het niet volgens het protocol ja, van de MMT... De perfect doen. Ja, zo mogelijk, aan, mogelijk aangereden, geen en geen heb je dit contact opgeven met uh, een kamer? Uh, ja, dat is het postcode. Dat is het postcode uh, 595. 595 reanimatie, klopt dat? Correct. Top. 107 uh, overigens. 170 overigens. Nou, mijn informatie is veilig om het uh, incident... Uh... De rijdt Oh, Voor mij onbekend. De 381 met de urgent, geven recht over. Ja, MK, we hebben bij de 132, Postcode 595, reanimatie, hij kan me ergens langs. Of dat hij dat toevallig niet iets heeft. Uh, ja, 595 de 32 even apart, dankjewel. De 81 gaat. mocht je afvragen waarom rijdt hij zo raar. Uh, hij rijdt niet raar, waarschijnlijk is er ook... Even meeluisteren. Uh, het is natuurlijk ook een beetje altijd uh, hè, hoe, hoe is het op zijn scherm. scherm? Waarschijnlijk ziet het op de zijn de scherm, de scherm de allemaal smoeter uit, allemaal netter uit dan hoe, hoe wij het ja. soms zien. Soms knalt hij ook op mijn scherm ergens ja, tegenaan. Maar uh, op zijn eigen scherm rijdt hij dan vrolijk verder. En dan spring je dan naar voren en dan weet je, ah oh, dit was op zijn scherm niet te zien. Naar ja. achteren en naar links. Ik zit eens dus even te kijken hoor. Als je omdraait nog Kunnen dat wij dadelijk uh, denk ik meteen wat uh, bloedtransfusie uh, meenemen. Ja. Oh, dat sta je. Ja. Ik me dat alles verder al te plaats is, dus uh, als we die even meenemen dan uh, is het goed. Oh, uh. dat was 29. Uh, uh, recht voor ons zouden moeten zijn, ja. Ik zie hier wel politie. Nou, ja, recht voor ons. Nou, we kunnen we hier langs? Nou ja. Moet je even doorrijden naar rechts, daar staat alles van ons. En de EOD is ook te plaatsen. voor de, de, de EOD. 107 van de EOD. Ja, als het goed is staat hier ergens een, een ambulance. Ja, voor een en als het goed is. Ik ik het bloed. Geef, ik. Ja, doe maar een zien, Wij staan daar. een goed jouw. Hij wacht even. Ja, als je het rechts ziet. Ja, als de rest van uh, de spullen van hun komen, dan uh, is dat in orde. <laughs> nou, hallo. Oh, je, chef. Hallo, even kijken daarachter. Mogelijk slachtoffer. Is nog niet in de buurt geweest. Ik wou even bij uh, EOD kijken of het veilig is om te benaderen. wel ja, voor de collega's van de... Oh, ja, stel dat EOD uh, uh, in de gelegenheid is dat slachtoffer te krijgen, dan... Als het daadwerkelijk om amputatie gaat, wil ik eigenlijk toen ik keer er om één oh, right. aan deze kant op hebben. EOD in het kanaal? Nee, bericht. Yes, fiel, uh, wij zijn te... Te plaatsen Wat hadden we ons, ons op? graag verwacht over? Nou, voorlopig zal even weg afzetten. We zijn met een verkenning bezig. Uh, ...gezien de uh, initiële melding zou gaan dat er een explosie geweest is. Dus we willen eerst het gebied veiliggesteld hebben voordat we uh, uh, oplopen. Uh, mijn collega is met de robot uh, aan het verkennen op het moment. Hop! Uh. Jampjes niet vergeten. wanneer we Ja, dat is begrepen. hier links kruipt er een mijn pijn achter de Dag is. meneer oh. hallo ik ben wim de dokter van een oh, mooie team mijn collega's oh. komen er ook aan ja. Blijf rustig, we gaan jou meteen wat medicatie geven zo meteen. We zien je been, we gaan er ook meteen aan de slag mee. Mijn collega gaat snel de monitor even aansluiten, dan hebben we al beeld. Ben je naartoe zelf gekropen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik, had, ik had mijn riem om mijn been. Oké. Okay. Ja, heel goed, heel goed van jou. Ik wil. Um, wat zie ik aan het been? Uh, ja, er zitten kachtelijke randjes. Uh, er zit veel zand in ook. En Wel en, uh, een, een amputatie. Oké okay, okay. goed, dan wil ik die riem vervangen hebben voor een tourniquet. Michael, als jij dat even wilt doen. Ik wil Lucas een, uh, een oranje naald het liefste uh, in de uh, wat is dat? Linkerarm. Um, thijs wil ik dan de uh, lifepack erop. We ja. hebben al wat waardes. Um, hoge hartslag, lage tensie, verdenking, hypovolemische shock dat uh, hij naartoe is aan het gaan. Ik heb hem um, zo koud. Ja, ik snap hem meneer. We gaan, uh, we gaan nu een vuus we gaan wel medicatie toedienen en we gaan uh, starten met uh, denk ik toch wel bloedtransfusie direct. Nou, ik heb te nat in de linkerarm. Uh, Hij ah, raakt een shock jongens. Doe trouwens eerst maar even uh, wat vocht. Uh. Kun je even ringen aanhangen? Ja, welkom. Marco, kun jij proper volmida optrekken? Dan gaan we hem uh, verweg uh, brengen. Ja, positief. Wat is uw naam meneer? Oh, ik heb Bas. Bas? Ja. Bas, we gaan jouw uh, medicijnen geven dat jij gaat slapen en je zult wakker worden in het ziekenhuis. Je gaat je er verder niks van herinneren. Oké, okay, dat is goed. Uh, oh ja. wat? Wat? Kan ik ze minischuur optrekken of vast? Of, uh? Doe <laughs> maar ja. Het okay, je oh. wat. Nou, ik heb verder geen verdenking inwendig. Nou, doe maar ja. Zo, ik heb gewoon Kun jij Ja, ja tijdens kun je nog een tweede toegang uh, prikken in de rechterarm. Ja, kom op. Meneer. Word eens wakker. We hebben hier nu niks toegediend. Je moet even wakker blijven. We gaan hem met ademhalen uh. Zo Als je niet aan het ademen. Adem maar even normaal. Wil je vast een intubatie zetten of zo Ja, doe maar. Laat het in een shine stook gaat. Ja, wil je wachten met de propofol dan? Nee, doe maar, doe maar graag. Tweede Tweede zit. Ja. Oké, links, rechts, midden propofol. Meneer, ik ga nu slapen. Oké, okay, intubatie is klaar. Yes. Controleer of die volledig in slaap is. Positief. Oké, okay, intubatie wordt gedaan. Dat is Ja, met de ballon doen, Lucas. Ja, nee, precies, maar dan ligt ja. hij niet. Oké, okay, goed. Dus even top tot team. We hebben die eerste of de ernstigste bloeding. Hebben we of, uh, van begin tot eind. Ernstigste bloeding hebben we kunnen stoppen nu met een toerniek met gewenste resultaat. Zien we verder nog gevaarlijke bloedingen? Uh, nee. Oké, okay, we hebben een uh, verzekerde ademweg nu met een tube. Uh, succesvolle intubatie, beide zijds komen de ademhalingen goed binnen met de ballon. We hebben in de C een verdenking, uh, hypovolemische shock bijna, uh, lage tensie, hoge hartslag. Hopelijk wordt het gereguleerd nu met uh, door het stoppen van de bloeding en medicatie en uh, vulling. We hebben in de D iemand nu met AFPU, maar ja dat is logisch want we hebben uh, propofol meer toegediend en in de E zien we verder vormingen tot de teen. Je ziet een stuk metaal in mijn buik. Oké, dan minnetje toegediend hè Lucas. Ja, is het Knip het, wil iemand T-shirt even leven voor mij knippen? Nee. Oké, wacht even. Het leidend incident. Politiekant geen bericht hebben. Even kijken. Ik ga niet meer even contact op met de Erasmus, Erasmus. Oké, prima. Ja, dat is ontvangen, dat heeft voor mij iemand al gedaan. We zijn begin, nu zijn we weg. Oké, okay, keurig. De vitale waardes lijken te stabiliseren. Op dit moment gaan we zo meteen transporteren richting Erasmus. Ja, ja Brankaarschep. Yeah. 81, geen bericht over. Ja, Kun jij uh, Michael even kijken uh, in die wond of we daar op dit moment, de moment de al de even iets mee de kunnen de doen? moet ja, uh, ja. je toch even wat uh, uh, schoonmaken. Erasmus, we gaan daar dus daarheen. Mijn benen ja, is trouwens nog kachtelijk. en we weten dat zand we en schermen. Ja, Dan willen we gaan we uh, het het ja, nu, dat... zo meteen uh, naar. Erasmus, dankjewel. 83. De wond in mijn buik. Zit niet echt heel niet diep. Niet type, oké, okay. dus we op niks mee te doen. nee. Oké. Okay. Ik heb in ieder geval zijn voet al uh, ingepakt. Of zijn uh, stompje ingepakt. Een granaat, ja dat is begrepen. Uh, ik ga toch alvast aanreden. Mijn collega's nog heel even de laatste afronden daar afronden. Dus uh, ik ga toch alvast aanreden. Ja, is gehoord, dan sleep ik u alvast die kant op. Nou, en dat dan is de maar 22, mee... 22? 22, ja. Ja, dat is maar twee. OPS PS of 10 uh, oftewel ERD is ook uh, aanrijden. Ja, schort, sleep ik bij de die kant op ook. User made of Op dit moment uh, is het lekker achterover zitten en uh, hopen tot mijn uh, collega chauffeur hier uh, goed genoeg rijdt. Kijk deze. Oh ja, dat gaat wel heel hard. Niet zo goed. Deze srenen klopt dan wel wel bij deze ambu. Oh, die gaat hard. uit op terug van uh, de 370 naar 170 en dan weer 75 en dan weer 69. Dat is onregelmatig? Ja. P toppen? Ja. Dat wel. Ja. Hm. Oké. Okay. We laten het even zo. Oeh, dat scheelde heel weinig. I'm Bijna gek worden van de sirenissen. En meer dan dit hoeven wij niet te doen. Dankjewel Pik. We gaan weer terug en we gaan kijken of we nog een melding kunnen meepakken en anders uh, gaan we het later voor vandaag. Maar dat gaan jullie vanzelf meemaken. Dus uh, tot zo. Power Street is hier een look geloof ik. 392. Ja, daar zie je letterlijk het gebouw links. Ja, ah, melk maar gelijk de plaatsen Ah oh hier, ja, rechts, rechts, rechts We gaan de lucht in. 904, zegt het maar over. Ja, we rijden toevallig langs zijn te plaatsen over. Ja, 904 toevallig ter plaatse, dankjewel. En het. Is goed, dan ga ik die kant op. En dan had ik graag een vervalling uh, mijn kant op gewenst. Ja, ik uh, ga de kant op uh. Ja, we hoeven niet met alle mannen naar boven. Ik denk dat we dat nog niet redden. Ik ga even een, uh, een inschatting voor je maken. Ja, je zal het hoogte reddingsteam of zo nog wel moeten komen kijken. Of je moet je echt wel gezekerd zijn om hier naar boven te klimmen en zo. Dan ga je niet op wachten. 19. 19. Oké, okay. hi meneer, ik ben Job ambulancezorg Rijmond. Wat is je naam? Fuck aan Mijn naam is Piet. Nou, kijk um, ik heb even een tunicat om je been aangelegd uh, en ik ga nu even een livepak bij aansluiten. Uh, Frederik, Pim, ik weet niet hoe je nu genoemd wil worden. Uh, even, uh, ja, been amputatie, hmm. uh, tunicat zit erop, veel bloedverlies. Um, ja, ik ben eigenlijk ook neerbaar te plaatsen. Dus, ja. Val van alles alle info die ik heb. Volgens ja, mij uh, niet een hoog bedrijfse dan. ongeval. Hoger dan dit wordt het niet hè? Oké. Okay. Uh, nou, duidelijk verhaal. Goedendag meneer, ik ben Wim, ik ben de dokter van het uh, mobiel medisch team, ook wel de trauma-helikopter genoemd. Um, ik ga even samen met mijn collega kijken hoe we hier het beste af kunnen halen, sowieso. En, uh, hoe het verder met u gaat, ja? Ja, helemaal goed. Ik weet niet hoe mijn meneer, maar het gaat niet echt helemaal goed, maar... Je nee, dat maar je snap je. ik. Dat begrijp ik. We gaan even kijken wat we allemaal ter plaatse gaan krijgen. TST Is je... en. Nou ja, daar hebben we niet veel aan allemaal. Is je been volledig af? Ja. Oké, okay, en boven de knie <coughs> of onder de knie? Onder de knie. de knie. Over de knie. en T. Stopt? Ja, We staan hier uh, meer dan dit woord het boven denk ik niet echt uh, qua personeel. Um, ja, hoe gaan we deze man hier afkrijgen? Dat uh, mag u zich over gaan of fermen daar zullen wij ons uiterste best voor doen, ik, uh, je hoort het zo open. Ik. ik zat trouwens dat Lars naar beneden de gaat, Met hij extra ambulance naar boven of brandweer naar boven. Ja, dus, uh, ik denk dat brandweer makkelijker is. Ja, uh, dat denk ik ook, maar, ja, niet steeuvel, maar ik denk niet dat we hulp mee hebben. Ik wil ja, ik uh, hoop, ik. hem hier zo meteen weg hebben. Oké, okay, goed, dus we hebben een slangelijke bloeding bij het been, die is geamputeerd. Nee, nee, hebben we de, nee, de andere nee, helft nee, van het been nog? Ja. Ja, boven, ook, boven heb, heb je de nog. De twaag, geen, uh, Bovenbeen heb je nog, onderbeen, waar is dat allemaal naartoe? Ja, vanaf dat Ja, die hou ik nog aan nog aan gaat. de trappen. Ja, die ga ik wel even Die hangt hier, is Oké, okay, keurig. Dus dan hebben we die bloeding wel volledig gestopt. Zit de tourniquet goed genoeg? Bloed het niet meer? Nee, het bloedt nog wel, want ik slik bloed voor de, dus. Maar de tourniquet is echt gewoon het strakste van het strakste. toen tourniquet zit strak. Wel of niet strak genoeg? Wel strak genoeg. Oké okay, goed. Dus we hebben in ieder geval gezorgd dat de doorbloeding niet meer verder gaat dan uh, waar het uh, hoort uh, dan de tourniquet. Goed, hoe gaat het uh, met ademhalen? De luchtweg, zie ik daar problemen in? Daar zie je geen problemen in. Oké okay, goed. Meneer, hoe gaat het met ademhalen? 3, en, of over de G aan de Lifeline de 2. U zegt? Ja, even kijken. Hebben jullie de brandweer eens eventjes aan het overleggen? Uh, Hebben jullie een klein zieknapje nog dingen waar uh, rekening mee gehouden moet worden met het uh, evacueren van de, uh, de patiënt? Uh, zo snel mogelijk. Hoe okay, verder mogelijk. Niet, uh, niet geïmmobiliseerd te worden wat ik op dit moment uh, vermoed. Nee, oké, okay, helemaal niet. Maar nee, dan uh, gek ik er gewoon weer door. Michael, dan Toch ik heb ook. Hier uh, de rest van zijn been. Oké, okay, top. Nou ja, die, die heb ik op dit moment, uh, die nemen we dadelijk wel mee naar het ziekenhuis. Meneer? Ja. Wat was uw naam? Piet. Piet. Piet, ah oh ja dat had ik al afgehoord Piet ik ga even naar je longen luisteren je mag eens voor mij een paar keer in en uit ademen moet je dat normaal ook zo doen Lars, ga maar naar beneden Ja, is goed Niet vallen uh. AUW <laughs> Piet adem je normaal zo ook uh. Afwikingen, hoorbaar. 141 gaat er zei je? Hoor ik afwijkingen? Ik ja, kort twee dingen te door elkaar, wat zei even een momentje hoor. Ja. beneden aankomt ook. Ja prima, er komt nu weer naar boven, ze dus gaan proberen naar beneden te laten zakken. Hoeveel mensen kunnen nu naar boven? Uh, comfortabel één, echt moet twee. Oké, dan komen nu naar twee naar boven, anders moet even kijken of, het even ruileren, of dat er eentje naar beneden kan, indien mogelijk. Ja, oké. Okay. Hoi uh, um, Hoor ik afwijkingen als ik naar jouw lange luister? Nee, die zo systematisch. Keurig. Oké, okay. vitale waarden hebben we daar iets in waar ik uh, van Met moet zeggen. Vijf minuten staan wachten, redelijk. De puls iets verhoogd, hartslag is iets verhoogd, maar uh, de beste waardes zijn goed. Oké, okay, keurig. Oeh, kapje zeer. Iets dagje kart. Eh uh, Jop, voor de rest zie ik ja. daar geen probleem in. Ik denk dat we snel hebben gehandeld en uh, op dit moment uh, nog geen uh, shockverschijnsel aanwezig zijn. Saturatie, hoe is die? Goed. Oh, normaal. Oké. Okay. We maar zijn ik met de pijn. Er zijn heel veel branden die boven. Is ja. Dat normaal? Ja. Ik weet niet hoeveel jij er zit. Ja, ik zie er een stuk of vier. Vier. Zijn er maar twee als het goed is? Zijn er maar twee? Ja. En ik heb ook wel iets oranje's aan, maar dat. kijk uh... ik ook zo mooi helemaal. Hoeveel mensen zie je in totaal? In totaal heb drie. Nee, ik kom aan deze drie. kant. Je, je telt ja, vier ja. brandweermanen, en je ziet drie man? Keurig. Job, kun je even een fusje prikken voor mij? Ja, ben Piet, ben jij ja, ergens er er er er voor? Voor mijn moeder. Ja, ik ook. Daar hebben we allemaal last van denk ik. En voor de rest niks. De kles meekt nergens ergens voor. Houden oh, dus zo. Ik heb het idee is dat één iemand vanaf boven hier hem laat zakken, die andere hm. blijft bij het slachtoffer bij de brandkaart terwijl die zakt. Ja, is goed. Check? Helemaal goed. Wie gaat bij hey, het slachtoffer? Uh, ik. is het? Ja, bij de. Ja. Peter, kan hm. je medicatie toedienen? Dat is een lekker spul. Dan ga je van uh, bij het slachtoffer? gek ja, denken, het hier gek hier zien, wel. gek doen. Hmm. Maar um, het heeft wel uh, het ah, effect ah, tegen de pijn en uh, je vergeet hier alles daarna van, ja? Ja, helemaal goed. <coughs> Keurig. Dus we hebben eigenlijk een volledig uh, stabiele patiënt in dat opzicht wel. Uh, dat is fijn. Brandt wel meegeluisterd? Ja, positief. Jullie hebben een stabiel slachtoffer zoals Ja. Oké okay, nou, hartstikke goed. Vanuit ons is het plan om het slachtoffer in een grote op te leggen. We gaan hem over de reling laten zakken met een van ons. Laten we hem aantouwen naar beneden vieren. Niks meer aan doen, helemaal goed. Uh, wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen, met een minuutje kunnen we beginnen, als dat nee, bij jullie uitkomt. Graag zelfs. Mooi. Kort. Het. korf. Nou, nu is het wachten. Het is mooie lijnen. Piet. Ja, tuigje is Ja, Zie ja. je alle de olifanten. Olifant, Ik zie hele mooie roze olifanten. Lekker man, het werkt. Is echt. Ja, Ook goed. even een klein schietrappje van mij. Piet die zit in de hemel, niet letterlijk, maar wel. Uh, die ziet trouwens olifantjes en uh, die gaat er, daar gaat het keurig mee. Escape te gaat. Brandweer doet voorbereidingen. Met een half minuutje gaan we naar beneden. Over. Helemaal binnen, uh, wij wachten jullie op met een beetje. Helemaal goed Piet en Nemen was misschien niet de juiste bewording. Oké. Okay. <laughs> wij Ik zijn de, de persoon dat je bedoelt. Oké, okay, we draaien Piet anders wel even naar die kant toe. Um, wat, wat was het geamputeerde been trouwens? rechts. Nou, rechts. dus dan draai je hem anders even naar mij toe, tot hij op zijn. nee wacht. jawel. nou, als in. Ah, dat. hij op zijn goede been ligt, dan leggen we die uh, die plank van jullie daar achter en dan leggen we hem zo weer terug erin. goed plan? Nee, een hartstikke goed plan. Okay, um, die bij van voor ons is trouwens als een soort schepper elkaar uh, ja, zo'n zijn uh, red uh, zo'n zijn zeg maar. Denk ik. Ja. ja. met met helaas. Uh, te ja. kan niet uitvallen. ik ken hem ja. Piet, we gaan je draaien naar mij toe, ja? Tel de olifantjes maar. Eén olifantje, twee olifantje. Ah, Job heeft jou geteld, man. Oké, okay, kom, we gaan. Eén, twee, drie, ja. En we gaan weer terug. Keurig, Piet. Goed bezig. We hangen nog even een zakje ringen eraan voor het verloren bloed. En dan kunnen we naar beneden. Nick, check je daar echt laatste voorbereidingen? Ga alvast Joep. over de reling. Even kijken. Wat ons betreft is die gereed voor transport. Ik weet ja, niet. of heb er even een benen in. Legt hij erbij? Ja. Over de railing, uh... uh, Ja, kan erbij. Hij komt zo meteen maar beneden, schrikt schrik er niet van, want geamputeerde been ligt er ook bij. Ik heb trap. Oké, nee, dat is een beetje een horrorfilm, maar ik zal mijn best moeten niet zitten. Okay. Goed. Nick, zorg vast dat je veilig over de railing hangt. Joep. Uh, de ene goed. Uh, Als wij met de rietjes de brandkaart kunnen optillen, voorzichtig ik de railing de laten hangen, dan ja, neem ik ja, mijn collega. hem daarover. Laat ze met z'n tweeën, gaan we ze omlaag laten zakken. Ja. ja. Kan, uh, uh, even voor mij, we gaan, even gaan... Kan jij hem hier in de gaten houden? Ja. Dan ga ik uh, alvast naar beneden van daarop. railing op. Juju. Piet, ik zie je zo meteen, meteen. Gaan we echt buiten langs? of? Uh... Ja, we gaan echt. Dat hebben we vaker gedaan. Hoppa! we Ja, dit is echt zo'n zo naai, weet je wel. Zo'n naai, joh. Ik zie het niet ja, het goed, maar, maar Michael, ik denk dat we deze wagen misschien net iets moeten verplaatsen. Hij uh, maakt niet uit. Hij rijdt gewoon door de brancard heen. De brancar. Ja, Lucas. Dat... We hebben boven Piet liggen. Piet die uh, heeft een bedrijfsongeval gehad, heeft daarbij zijn rechterbeen geamputeerd. Toen ik hem was eigenlijk direct door ons geplaatst uh, met uh, perfecte, uh, vrije airway, perfecte breeding, uh, beide gewoon goed longgeruis. In de C hadden we hemer dynamisch eigenlijk heel stabiel, een beetje kart, logisch verder. In de D afpu A um, op moment, met een uh, uh, pijn score redelijk hoog waarvoor die esketamine heeft gehad. My zeg maar. Himan... Yeah. Ja, hij komt jouw kant op, op. Yes, we uh, zien hem zo wel komen. Hij uh, is helemaal top. Esketamine ziet hij wat dingen door die niet zijn, hij ziet olifantjes en zo, Laak, lekker laten zo. Uh, verder geen verwondingen, dus uh, redelijk stabiel eigenlijk. Ja, die, zo die kant op ik je mee? Mm, denk het nog niet eens. Daar viel Job omlaag. Ja, dat was Job die omlaag viel. Nee, ja, zo ja, meteen misschien uh, een beetje ja, helpen, ja. maar uh, ja. op dit moment niet zo heel veel. Echt goed? Geen ja. woord. Ik zeg niks, ik kan we gewoon even kijken. Uh, 21. 21. Uh, Dankjewel. <laughs> niks te zien. Ja, hoe gaat Hoe ver moet er nog? Twee schu... Twee zwaar omhangen. hangen. Weg of zetting? Nee. Bijna reanimatie en nou deze. Dus vier keer. Kunnen jullie even aan de kant gaan, want hij komt recht op jullie hoofd, anders recht. Ja, natuurlijk. Grabsika gaat heen. Erasmus, wat denk jij dan? Ga ik even sheetrap voor jullie in, de jullie aan rijden zijn. Joop, ga jij Niet meer. Positief. Oké. Okay. That's understood, my darling. Jop yep, ik uh, ik ga niet mee. Je gaat niet mee. Nee, is oh. stabiel oh. genoeg. ik ben aangekomen, maar uh, opoepen. Goed aan het yo, yo. Yo. Yo. Ik uh, meld jullie hier vrij. Nee, uh, einde dienst voor mij. Ah, ik meld jullie staat. Ja, misschien gaat Michael niet door. Michael, ga je nog MT? Ja, hoor. Ja. Meld dat ik je vrij. Had jij één gemeld? ja oké okay, dan meld ik maar me het we oh ja dat is uh, jammer van de mooie Turek. zo en uh, ja nu zijn we weer een, een dagje verder voor de auto geval op te nemen gisteravond uh, heb ik uh, de video afgemaakt met MT en uh, vandaag dinsdag uh, 16 juni voor even uh, de beeldvorming voor sommigen als we dat willen weten uh, heb ik de video zitten editen en ik kwam eigenlijk direct op het begin er al achter van: oh shit, mijn microfoon. En ik hoop dat hij nu ook al beter klinkt. Uh, ik heb toch besloten hem te, te laten staan. Uh, of in ieder geval toch te uploaden. Daarom zien jullie deze video nu ook en daarom kijken jullie nu ook deze outro als het goed is. Uh, omdat ik toch wel een vette video uh, vond uh, met leuke meldingen. Dus. Uh, Vandaar sorry, dus vergeef mij voor, het, voor de microfoon en ik hoop dat die binnenkort gewoon weer beter klinkt. Hij stond eigenlijk op 100% dus het maximaal. en normaal heb ik die rond de 95% en dan kan ik er nog wat mee spelen in het editprogramma. Dat had ik nu niet gedaan. Um, hopelijk viel het toch mee. Ik heb er zelf uh, natuurlijk de hele video zitten bekijken tijdens het editen alles bij elkaar. En ik vond het op zich wel een beetje irritant het geluid maar het was niet dat ik dacht van nee dit kun je niet maken om te uploaden. Um, dus uh, ja, nou ja goed, hopelijk uh, vonden jullie het ook niet heel erg. Dank jullie voor het kijken, ik zie jullie graag bij een volgende video. Wat het gaat zijn, zoals ik altijd zeg, ik heb geen idee. Jullie zien het vanzelf dan. Tot dan. Doei!